Goedemiddag en welkom bij deze nieuwe aflevering in onze serie van interviews met uh, voor de Leuven Transitional Justice Blog van de Katholieke Universiteit van Leuven. Hartelijk dank, uh, meneer Wouter de Vriend, dat u de uitnodiging hebt aanvaard voor een gesprek met ons over het omgaan met het Belgisch koloniaal verleden. Dat is zeer graag gedaan. Om wat context te geven aan onze luisteraars. U bent parlementslid van de partij Groen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Waar u lid bent van de commissie voor de buitenlandse betrekkingen, de commissie legeraankopen en de commissie belast met de opvolging van buitenlandse zendingen. Ik ben tevens een van de initiatiefnemers en de voorzitter van de in 2020 opgerichte, ik zeg hier de volle, volledige naam, de bijzondere parlementaire commissie, belast met het onderzoek over de Congo-vrijstaat en het Belgisch koloniaal verleden in Congo, Rwanda en Burundi. De impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden. Dus de naam alleen al van de commissie geeft aan hoe ambitieus um, de taak is die de commissie zichzelf heeft gegeven. Dus misschien om te beginnen zou ik u willen vragen of u een kort overzicht kunt geven van de ontstaansgeschiedenis van deze commissie. Wat waren de draafveren Erachter? En sommigen vragen zich ook af: waarom wordt er in België nu pas werk gemaakt van het omgaan met het koloniaal verleden? Ja, dus um, in feite viel er een aantal puzzelstukken. Um samen. Uh, afgelopen jaar, dus uh, in, de, in de zomerperiode, we hadden de spijtbetuiging van uh, de Belgische koning Filip, uh, die zijn diepste spijt betuigde uh, voor hetgeen er is gebeurd tijdens het kolonialisme. Dan had je ook een aantal parlementaire initiatieven in ons land, waaronder initiatieven van uh, mijn eigen fractie, uh, Ecolo Groen, maar ook CD&V bijvoorbeeld. De Kamervoorzitter Patrick de Waal, de toenmalige Kamervoorzitter, nam dit ter harte en heeft ook mee aan de kar geduwd. En dan had je natuurlijk de maatschappij debatten, Black Lives Matter, maar ook uh, dekolonisatiebewegingen en alles wat daar rond uh, gebeurde. In feite was de context uh, gunstig om van start te gaan met een dergelijke met een dergelijke commissie. Um, dat is een beetje ja, dat is een beetje En van de vraag uh, van waarom nu pas? Ja, dat, is een, dat is een zeer goede vraag natuurlijk, maar ik, ik, ik denk dat de context gunstig moet zijn. Uh, ik kan mij ook inbeelden dat uh, er wat tijd moet overgaan hè, na de onafhankelijkheid. Uh, dat uh, de confrontatie met het koloniaal verleden daar, dat vereist moet. Uh, dat is niet evident. Uh, we zien ook dat uh, België in feite de uh, enige voormalige koloniale macht is die een dergelijke oefening opstart, een dergelijke oefening met die ampleur, hè, met, die, met, die, met die ambitie. Eh, wordt trouwens ook zo gesteld in het eh, rapport van de expertengroep, die het werk van de parlementaire commissie eh, begeleidt. Dus dat is teken dat, eh, helaas, hè, voormalige koloniale machten eh, niet snel geneigd waren om een, een dergelijke oefening op te starten en de confrontatie aan te gaan met een koloniaal verleden. En wat is het mandaat en het karakter van de commissie? Waarom bijvoorbeeld werd er gekozen voor een parlementaire commissie, wat een politieke invalshoek geeft aan de commissie, eerder dan een onafhankelijke onderzoeks- of waarheidscommissie? Wel, Het was de wil van het parlement om het, uh, om het zo te doen. Uh, persoonlijk sta ik daar ook achter. Hè. Het, is, het is juist dat er dat een ander model mogelijk was. Een apolitieke commissie die zelf onderzoek zou doen en die dan als het ware een rapport met conclusies zou overhandigen aan de politiek. Uh, het nadeel daarvan is natuurlijk dat het dan nog altijd aan de politiek is om dat rapport al dan niet uit te voeren. We zien dat ook met de waarheidscommissie in Zuid-Afrika. Dat, dat was een ander model, dat was een apolitieke commissie. Maar we zien dat heel veel aanbevelingen, dode letter zijn gebleven daar. Dat de politiek het rapport nooit ter harte heeft genomen. Het voordeel van het model in België is dat dat per definitie niet zal kunnen. Omdat het een politiek orgaan is die... Die, uh, die het onderzoek voert en die de debatten ook voert um, een ander voordeel is ook uh, extra legitimiteit hè. dit gaat over uh, de democratie dit gaat over de volksvertegenwoordiging in België dus daar is sowieso democratische uh, legitimiteit as such, puur politiek bedoel ik dan um, maar een nadeel want die zijn er uiteraard ook dus uw vraag is zeker terecht een nadeel of een mogelijk risico is um, dat het uh, voorwerp zal zijn van uh, partijpolitiek, van uh, bijvoorbeeld uh, meerderheid, oppositie of van profileringsdrang, die uh, ons politici natuurlijk niet altijd uh, vreemd is. En wat is uh, voor diegenen die van onze luisteraars die niet uh, zo bekend zijn met de commissie, wat is het mandaat precies van de commissie? Het is een parlementaire commissie bestaande uit 17 parlementsleden. De bedoeling is om... Uh, een einde te maken aan uh, het stilzwijgen vanuit politieke hoek of toch zeker aan de ambiguïteit die er is uh, in politiek belgië we hebben eigenlijk nooit uh, de confrontatie aangegaan met het koloniaal verleden in ons land we hebben daar nooit uh, de officiële lessen uitgetrokken het politieke discours uh, van het kolonialisme in belgië ging een beetje alle richtingen uit en, uh, je merkte toch wel dat er vanuit de maatschappij een duidelijke vraag was richting de politiek om eh, het, het, het leed aangedaan aan de slachtoffers van het kolonialisme, eh, om dat leed eh, te erkennen, om dus met andere woorden eh, de historische verantwoordelijkheid op te nemen die eh, passend is voor een voormalige koloniale macht. Eh, wij weten al vrij veel wat er is gebeurd tijdens dat kolonialisme in, in, in, in Congo, Rwanda en Burundi. Dus vermits we weten dat het over wandaden gaat, is het belangrijk om daar verantwoordelijkheid voor, voor te nemen. Dat doet mij uh, de kwestie aanraken van verantwoordelijkheid. Betekent dat ook schuld? Hè? Uh, dat is een politiek debat dat uiteraard gevoerd wordt. Hebben de Belgen vandaag schuld aan hetgeen gebeurd is in Congo, Rwanda, Burundi? Het antwoord daarop is uh, individueel uiteraard nee. Maar dat neemt niet weg dat ons land wel een historische verantwoordelijkheid heeft om conclusies en lessen te trekken en ook te debatteren wat mogelijke herstelmaatregelen zijn ten aanzien van de slachtoffers en de nabestaanden. En wat hoopt u persoonlijk dat de commissie zal kunnen bereiken? Wel, ik, ik, ik zit hier natuurlijk als voorzitter, dus ik ga niet vooruitlopen op het, op het debat in de commissie. Ik vind het belangrijk dat alle meningen aan bod ook kunnen komen in, in het parlement. En dat zullen ongetwijfeld hevige politieke debatten zijn, want het is een Bijzonder gevoelig onderwerp. Uh, dit leeft maatschappelijk in, in, in België. Uh, het is een moeilijke opdracht, hè, omdat er veel uh, van dit soort uh, initiatieven in het buitenland mislukt zijn. Uh, vooral dan omwille van een gebrekkige methode. Hè, fouten die daar gemaakt werden. Uh, maar... Uh, ik denk wel dat het de bedoeling moet zijn om met deze commissie een concreet antwoord te geven op concrete vragen die zich stellen. En ik som er een aantal heel snel op. Dan gaat het bijvoorbeeld over uh, erkenning van verantwoordelijkheid voor leed aangedaan aan uh, de slachtoffers. Uh, de kwestie van uh, officiële verontschuldigingen, uh, maar ook... Luisteren naar uh, getuigenissen van slachtoffers is heel belangrijk voor deze commissie, lijkt mij. Uh, de kwestie van uh, monumenten uh, in onze publieke ruimte ter ere van Leopold II, uh, de aandacht die het onderwijs geeft aan het koloniaal verleden, is dat, uh, is dat naar behoren, is dat voldoende? Uh, uh, herstelmaatregelen, uh, schadevergoedingen. Uh, ja, dat een publiek officieel discours, politiek discours, eh, de Kamer die zelf aanbevelingen kan doen, maar de Kamer van Volksvertegenwoordigers die zelf ook standpunt kan innemen en die ook een bepaalde officiële verklaring kan, kan afleggen. Eh, dat zijn zaken die belangrijk zijn. Het gaat mij niet enkel over het resultaat, hè. Ik, ik wil daarmee afronden, maar het gaat ook over het proces van deze commissie om tot een resultaat te komen. Voor mij is het proces even belangrijk als het resultaat. Inderdaad, en over methode en uh, processen gesproken. Een van de controversies die er al vanaf het begin is geweest, is dat er een gebrek is aan bredere consultaties voor de oprichting van de commissie. Wat zijn uw reacties hierop en hoe zullen consultaties inpassen in het toekomstige werk van de commissie? Wel, de commissie is in feite onmiddellijk van start gegaan met het oprichten van een uh, expertengroep, omdat wij natuurlijk beseften dat wij nood hadden aan begeleiding: hè. Uh, professionele begeleiding door historici, maar ook experten in uh, transnational justice, uh, internationaal recht, verzoening, herstel. Uh, we hebben er ook voor gekozen om. Uh, mensen van de diaspora, vertegenwoordigers van een aantal diaspora-organisaties op te nemen in de expertengroep en door de experten wordt uh, in hun rapport ook duidelijk gezegd dat dat een vernieuwende methodiek is en een stap vooruit ten opzichte van bijvoorbeeld de Lumumba commissie, een commissie van ongeveer 20 jaar geleden waar dergelijke inclusiviteit veel minder aanwezig was uh, dus ik denk dat we daar wel een stap vooruit hebben gezet. Maar het is juist dat consultaties extreem belangrijk zijn, dat luisteren belangrijk is om zo draagvlak te creëren voor onze oefening. Dat is iets uh, waar we in onze verdere werkzaamheden absoluut aandacht voor, uh, voor, voor moeten hebben. Dus ik heb heel veel begrip voor uh, methodologische kritiek op het ontstaan van de commissie. Um, wij hebben, uh, wij hebben zeker al fouten gemaakt en ik ga zelfs meer zeggen, we zullen wellicht helaas nog fouten maken, ook omdat dit een leerproces is, dit soort commissies. Hiervoor bestaat geen handleiding, zoals ik zei is dit uniek hè, wat, wat België doet, uh, dus het is een uh, proces uh, dat wij zeer zorgvuldig moeten aanpakken. Uh, met daadkracht want wij moeten hiermee verder maar het proces zelf moet zorgvuldig aangepakt worden en zeker niet overhaast dus de methode is is is cruciaal je hebt al een paar punten aangehaald maar wat ziet u als nog verdere grote uitdaging voor de commissie een uitdaging voor de commissie zal zijn om tegemoet te komen aan de verwachtingen die leven er zijn zeer hoge verwachtingen uh, we weten in het buitenland dat veel van dit soort initiatieven mislukt zijn. Uh, wij zullen proberen beter te doen en tegemoet te komen aan de verwachtingen. Maar ik wil onmiddellijk zeggen dat er ook geen mirakels moeten worden verwacht op, op zeer korte termijn. Nee, dat, is niet, dat is niet realistisch. Uh, bovendien is het natuurlijk een politieke commissie. Uh, het is te zeggen dat het eindresultaat moet zijn dat de politiek de handschoen opneemt. Maar de politiek, dat is de, dat is de som van uh, politieke machtsverhoudingen in ons land. Dus dan spreek ik over verschillende politieke fracties en partijen die elk hun eigen standpunt hebben. Met andere woorden, het eindresultaat, de aanbevelingen, conclusies die het parlement zal moeten stemmen. Uh, dat zal sowieso een compromis zijn tussen uh, de standpunten van verschillende politieke fracties. Dus dat is, een, dat, is een, dat is een tweede uitdaging. Um, derde uitdaging uh, heb ik al zijdelings aangeraakt. Is voor mij voldoende participatie, voldoende luisterbreidheid. Uh, en dan spreek ik uh, effectief over, over de methode. Um, vierde uitdaging is te komen tot heel concrete antwoorden. En om um, niet alleen uh, concrete antwoorden te bieden op publieke vragen die leven rond bijvoorbeeld... Uh, gedenktekens, uh, het Afrika Museum in plaats van Leopold II in de, in de, in de publieke ruimte, maar uh, ook om uh, voldoende uh, ruimte te maken voor de, voor de slachtoffer zelf. Uh, dat lijkt mij ook belangrijk. Uh, met andere woorden, dit mag geen puur parlementaire oefening zijn. Outreach zal belangrijk zijn. Wij moeten voldoende maatschappelijk debat hebben over deze, over deze commissie, ook buiten de muren van het parlement. Als u het hebt over maatschappelijk debat, hebt u het dan enkel over België of ook in de drie landen in kwestie? Ook in de drie landen in kwestie. Uh, wij zullen effectief uh, moeten werken aan manieren om de drie landen te betrekken bij deze oefening. Dat is de logica zelf. Uh, dit kan geen uh, oefening Belgo-Belsch blijven. Uh, dat is zo getuigen van paternalisme. En het is net dat paternalisme uh, wat wij uiteraard willen, uh, willen aanvechten met deze commissie. So, we mogen niet dezelfde fouten maken als de fouten die werden begaan uh, onder, het, uh, onder het kolonialisme. Dus een participatief proces, dat betekent een proces uh, waarbij uiteraard ook de drie betrokken landen een rol spelen. En als laatste vraag, uh, nu dat het rapport van de experten juist is uitgekomen en ik veronderstel ook dat het mandaat van de commissie verlengd is geweest, want dat was oorspronkelijk uh, maar voor een jaar, dus wat zijn nu de eerstvolgende stappen voor de commissie? Wel, het, uh, het rapport van de experten zal besproken worden in het parlement uh, met de parlementsleden. Dus de experts zullen de gelegenheid hebben om, om hun rapport voor te stellen. En daarna is het aan de parlementaire commissie om verder de werkzaamheden te bepalen. Maar om uiteraard goed uh, de brede waaier aan methodologische aanbevelingen die in het rapport staan uh, te lezen. En daar ook uiteraard mee rekening te houden in uh, het bepalen van het verdere. Uh, proces. Op een bepaald moment gaan wij eh, hoorzittingen organiseren. Dat zal het gros uitmaken van het werk van de commissie. Eh, die hoorzittingen zullen eh, publiek toegankelijk zijn, zullen ook uitgezonden worden eh, en op die hoorzittingen zullen wij eh, ja, een, een, een breed scala van, van, van, van slachtoffers, van academici, eh, van diaspora eh, horen. En de laatste fase in het proces zal dan uiteraard het politieke debat zijn, eh, om dan te komen tot een eindrapport vanwege eh, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Op basis van wat u zegt, ga ik er dus vanuit dat er misschien wordt afgezien van het idee van een mandaat van één jaar of twee jaar, dat het nu een beetje soepeler wordt gezien. Het well, is, is inderdaad een feit dat dat een zeer belangrijke methodologische aanbeveling is van de expertengroep. Om niet overhaast uh, te werk te gaan, maar om te werken aan draagvlak, veel bottom-up uh, en, en, en een zeer sterke participatie. Dus vandaar dat ik mij uh, niet ga vastpinnen op een bepaalde einddatum. Ik denk niet dat dat uh, verstandig zou zijn. Dank u wel. En dank u voor al deze interessante informatie uh, over de commissie. Uh, voor onze luisteraars wil ik ook duidelijk maken dat er een, uh, op de website van het parlement is er ook een specifieke pagina over het werk van de commissie. Waar een kopie van het rapport kan gevonden En ik veronderstel ook in de toekomst alle informatie over de hoorzittingen. Dank u wel. En uh, veel moed met het rest van het uh, werk met de commissie. Dank u wel. Dag. Dag.